Nee, ja, dat stel ik niet aan. Het is even de mensen thuis te lullen. Hi, ik hoop dat jullie mijn vorige vlog leuk hebben gevonden en dat je even een duimpje omhoog hebben gedaan. We gaan nu aan de nieuwe week beginnen en ik ga met de Sopraantjes even extra oefenen. Want we staan maandag op Parkies. Het voorprogramma mogen wij gaan vullen. Onze eerste buitenoptreden, want we hebben nu alleen nog maar mini gedaan, die zijn binnen. En nu mogen we naar buiten. We mogen naar buiten, we worden losgelaten. En ik hoop dat het weer wat beter is dan vandaag. Nou, Hou jij je mond maar even. Hoe kom ik daar nou weer aan? Even kijken hoor. Ik ga even het adres opzoeken van Irene van het core. Oké. Okay. Die titi titi titi Hoe kom ik aan? Hoe kom je daar vanaf, kan je beter zeggen, hè? je me. Nee, nou, zeg maar wat ik, nou, wat ik moet doen. Zeg het maar. Doe dan! Vertel het mij! Oh, zeg niks. Muziek aan en gaan met die banaan. Vandaag ga ik jullie laten zien wat ik heb verkocht. Mijn portemonnee is dunner geworden en ik ben dikker geworden. Want ik ben dus in de stad geweest en ik heb geld uitgegeven aan kleding en McDonald's. Ja, ik moet nog wat eten hè. Shoppen dat is zwaar, kost energie, dus daar moet ook weer energie in. Maar waar ik me wel aan heb lopen ergeren is dat mensen er... ...zo'n klerenzooi van maken in de winkel. Het is niet te geloven. Als het in de sale is, dan denken mensen volgens mij van... ...maak het uit, gooi het maar weer terug. Of gooi het helemaal niet terug. Het is echt van de gekken zo'n zooi dat het is. Ik, ik snap niet dat mensen dat doen. Het is toch niet fijn winkelen als een ander voor jou al allemaal klerenzooi ervan maakt. En jij moet tussen die klerenzooi nog jouw favoriete kledingstuk vinden in jouw maat. Waarom? Waarom is dat? Ik weet het niet, maar ik weet wel dat ik hele leuke dingen heb gekocht. Dit is een trui. Ta ta ta, ta ta ta. En er staat op, keep going forward, keep going forward. Dat is een hele goede. Vooruit zo die gaat, niet achterom kijken. Dat is toch allemaal gebeurd, kan je geen rekening aan doen. Het is ontzettend warm voor nu natuurlijk, maar straks voor van de winter. Kijk, dat is van het ja, vlies. Heerlijk zacht. Dus die heb ik gekocht. Ik ga het straks even allemaal aandoen hoor. Zo denk ik. Strak is. Strak Strakjes, is, hè. En uh, dan heb ik nog iets van een soort, uh, soort van trui. Roze. Pink. Met een veehaalsje. Ik vind veehaalsjes uh, altijd eigenlijk mooier. Dat oogt wat slanker. Ja, ik vond deze wel. Dus uh, niet zo'n hele dikke trui. Maar wel heel erg lekker. Dan heb ik, ja, een rokje. Kijk dan. Met streepjes. Het is net een tennisrokje. Maar ik vind hem maar grappig. En daarbovenop heb ik dan een blouse bedacht. Deze blouse. Deze blouse. En die moet je dan. Die moet je dan hier zo knopen. Zo. Hot of slot. En dat blouse dan. En dan. Deze show. Ja, yeah. you got a picture. Dan. Oh ja, het is echt een gek. Lass, weet je wat het is? Ik was bij CNA. 3 halen, 1 betalen. Nou, wie wil dat nou niet? 3 halen, 1 betalen. Het is wel even zoeken, natuurlijk. Zoals ik net zei, tussen alle rotzooi. En ik dacht. Ik doe eens wat anders dan gewoon een even spijkerbroek. Ik dacht. Ik doe een streepie. Nou, nah, en die kan ik ook combineren met deze blouse. Kijk zo het is toch niet te geloven en dan heb ik nog een hele eenvoudig t-shirt een heel eenvoudig t-shirtje ja ook roze denk ik fuchsia weet ik het paars ik ben er heel erg blij mee het was het was wel even een gevecht oh ja dat was ook wel leuk ik sta in dat pa pashokje ik doe zo'n suit aan zo, ja zo'n ding in zijn geheel zo'n jumpsuit heet dat nou ja aan dat ging nog maar toen moest ik hem uitdoen Oh, ik kreeg het met de partij warm in dat, in dat hockey. Ik denk, oh, ik krijg hem echt niet meer uit gewoon. Ik had maat 40 aan. Dus dat had makkelijk gekund. Maar het ging niet. En ik emmer het aan die mouwen en doen en zo als een slange mens aan de gang. Maar het werkte echt niet. Verschrikkelijk. En weet je wat ik hier nou voor kwijt was? Ik zal het even pakken hoor, de bon. Voor dit allemaal, schrik niet, 27,80 euro. 27,80 euro voor zes dingen. Dat is nog eens leuk winkelen. Ik ga het even pas. Ik ga het even aandoen voor jullie. Ik weet eigenlijk niet of dit nou een trui is of een. Jawel, het is een trui. Ik kan dit niet als een jurkje doen, nee, hoor. Dat is. Dat is natuurlijk een beetje stom. Maar kijk, eh. Uh... Ik zal die tafel even opzij doen. Hè? Dan kan je het misschien beter zien. Zo. Kijk, dit is de trui. Er zit zo'n uh, zakje in. Zo. En uh, een hoodie. Hoppakee. En hij zit echt super lekker. Heerlijk. Lekker warm. Te warm voor nu. Het volgende. Het volgende. Dat is deze roze trui. Ja jongens, ik moet echt... Ik moet echt gaan sporten. En als je goed hebt gekeken naar mijn vorige vlog, dan heb je gezien dat ik ook graag naar de vlogs van Sean Johnson kijk. Dat is een turnster, een top turnster geweest in Amerika. En zij gaf aan dat zij crossfit heel erg leuk vindt om te doen. En dat dat een beetje dicht bij het turnen komt. Want na het turnen heb ik echt geen enkele andere sport meer gevonden die ik leuk vind. Dus ik denk dat ik ergens ga crossfitten. Nee, dat denk ik niet. Ik weet niet zeker dat ik dat ga doen. Want het, ja, al die mac die ik eet, die moeten ook weer af. In elke vlog komt het wel terug dat ik aan het eten ben. Maar het kan best minder. En ik ben gewoon verslaafd aan suiker. En daar is het niet goed. Daar is het niet goed. Daar wil ik eigenlijk vanaf. Niet helemaal, want het is allemaal veel te lekker. Maar het kan echt minder. Goed, we gaan weer even verder met het leuke: deze trui dus. Ook heerlijk zacht. En ook weer met een veehalsje. Vind ik mooi. Slangt wat meer af dan alles zo rond mijn nek, want alles is hier al zo rond volgende shirtje en dit is dan het eenvoudige uh, roze shirtje ja dit is gewoon voor uh, voor gewoon en deze is rond maar niet te hoog dit is gewoon wat lager en uh, ja weet je Het is altijd handig zo'n eenvoudig shirtje achter is die wat langer dus uh, ja hier valt niks aan toe te voegen denk ik het is gewoon een t-shirtje en dit had ik zo bedacht misschien ben ik veel te hoog deze schoenen heb ik erbij aan. Zo, ik dacht dat is wel leuk. Ik ben er blij mee. Het is weer iets wat anders dan, dan gewoon een gewone saaie Even spijkerbroek. Het zit erg lekker. Lekker comfy. Dit is natuurlijk wel een enorm strijkbloesje. Maar ja, we gaan wel over hebben. En hij is achter wat langer zodat het over mijn dikke reet valt. Last but not least, dus het bovenkantje kan ik aanhouden. Nu ga ik even het rokje aan doen. Dan heb ik nog dit rokje. Ik ben er nog niet zo helemaal over uit of dit bloesje er wel leuk bij staat. Misschien een even wit t-shirt. Witte sneakers, denk ik. Maar ook dit is een lekker stretch dingetje <laughs> Er is nog ruimte genoeg voor voedsel. Oh nee, dat moest eraf. Ik ben echt zwanger van eten. Dat is niet goed. Maar voor nu ben ik heel blij met wat ik aangeschaft heb. Net terug van mijn werk en uh, snel omgekleed. Ik moet er eigenlijk om vijf uur zijn. Het is tien over vijf, maar we hebben nog een beetje speling. Want het is alleen nog maar soundcheck om vijf uur. Snel, snel, snel. Haar nog meer in de plooi gegooid. Uh, Make-up een beetje erop. En nu ga ik naar het park. Want daar wordt gezongen als een malle. Ja. Ik ga fietsen, want dat is makkelijker. En ik ga een beetje voor jullie proberen te filmen. We gaan het zien. Daar is ze weer! Hallo. Met de gevonden tas. Helemaal. Met? Met de gevonden tas. Oh ja, de gevonden tas. Ja. Hier is de bende van ellende. lende. Kan ja. alles ja. al zeggen. Heb je er zin in? En weer alle, ja. Ik ben een luizenverhaal aan het filmen. Ja. Heb je er zin in? Natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ik ben dus nu net thuis. Hoe laat is het eigenlijk? Het is 11 uh, uur. En ik heb me helemaal suf gefeest. Oh, muziek was leuk, gezelschap was leuk. Dus ja, ik heb het naar mijn zin gehad. Nu ga ik uh, even onder de douche, want het is zo klef als wat. En dan morgen gezond weer op en lekker weer aan het werk, alsof er niks gebeurd is. Als jullie het leuk vonden. Doe even een duimpje omhoog, abonneer, klik op de bel, want dan krijg je een notificatie als ik wat nieuws upload. Dat was hem alweer. Ik zie jullie de volgende keer. Bye bye.